Lieve kijkers, in deze aflevering gaan we verder ja, met de golf. Uh, ik heb een, we, hebben de, we hebben een krukkerskering uh, en die gaan we nu eerst vervangen voordat we de versnellingsbak eronder zetten. Dus ik ga nu de, daar eens de voorbereidingen voor treffen. Eerst het vliegwiel demonteren, uh, daarna de boel uh, schoonmaken, vetvrij maken. Dan kan de krukkerskering gedemonteerd worden. En, weer gemonteerd worden en daar, daar gaan we nu naar kijken. Hier kun je zien dat die plaat, die ankerplaat, toch wel wat vet is. Het is niet extreem, maar ja, de versnellingsvat is te laat. Ja, waarom zou je dan de kering niet vervangen? Nu kun je erbij. Volgende keer moet je de bakte weer afhalen. Vandaar dat, die, dat ik hem nu vervang. Ik bedoel, eh, gewoon lekker even schoonmaken dat het ook weer, weer schoon is. Voordat je alles weer terug En dan de, de kering vervangen. Ik controleer eerst de, de nieuwe kering. Even voelen of het, het beter past voordat ik de oude eruit haal. Want ja, je moet eerst wel, wel goede spullen hebben voordat je nieuwe vervangt. Ik zet hier de, de schroevendraaier in. Die oude kering ja, is toch niet zo interessant meer. Even een, uh, met een kleinere schroevendraaier de, de, de, de kering een beetje aan de kant gebogen. En, en een iets grotere schroevendraaier. Achter de, de rand van de, van de kering. En zo weer hem breuk. Hij zit uh, echt vast. Het, uh, ja, het ging niet zomaar, maar uiteindelijk is het gelukt. D'accord. pas die... Ik heb natuurlijk wat vet uh, aan de kering gedaan, dat we niet meteen droog erin komt te zitten. Thank <sharp inhale> you. ja, ik denk dat hij zo moet. Het ringetje erop, vast, vast zetten met eentje. We gaan we ook niet zo te zien. Hey lieve mensen, dit was het voor deze keer. Het heeft wat, uh, wat langer geduurd uh, voordat ik weer een nieuw uh, filmpje opgelood had. Dat komt omdat mijn uh, computer uh, ja, niet helemaal lekker meewerkt. Ik had er uh, behoorlijk te P in. Ik heb inmiddels een, uh, een nieuwe computer besteld, die is er nog niet. Uh, en ik probeer nog wat, uh, wat filmpjes op uh, zo, zo te verwerken. Dus hartstikke bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en uh, vergeet niet om uh, te abonneren, te liken en eventueel een reactie achter te laten. Houdoe!